I'm finally right with you. Zo. So. Klaar ervoor? Ja, helemaal gekleed. Toppie man. Zullen we? Yes. Hoi. Hoi. Hoi man. Moet je nog iets hebben of uh... Nee, uh, ik, uh, ik heb genoeg koffie op vandaag. Top, nou gaan we. Jongens, werk ze, houd rustig. Hetzelfde. Jo, thanks. Oh. Zo. Had je sleutels al? Ja, ja, die heb ik bij me. Top. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Altijd. En jij? Ja, ik uh, kwam een beetje vroeg met uh, bed uit vandaag, maar uh, gaat wel lukken. Ah, top man. Rij jij maar. Ja. Welk roomnummer zullen we pakken vandaag? Uh, ik geloof 3202. Pijplan? Zit dus. jij even de lichten even checken? Ja. Doe goed uit daar, denk ik. Ja, goed Ja, top. Oké. Okay. Ik sta dus op vrij. Meldkamer 3202. 3202, geef bericht over. Ja, op luisteren vroege dienst noodhulp over. Op luisteren vroege dienst noodhulp op. Is genoteerd, fijne dienst en uit. Nou, we zijn ingemeld Hallo? Oh. Even wakker worden. Ja. 3202. RT 3202. 3202. Blijf luisteren. De 32.08. RT 3208. u zegt het? Graag de <tie> te plaatsen, periode 1, richting tegenover <zegt het> de Golf Club. Is er een zwarte sudan, uh, zwarte cabrio gebotst tegen muur? De persoon is niet aanspreekbaar en heeft een beroerte. Ambulance is er ook aan rijden over. Ja, begrepen van 3202. Zo zit jij alles aan? Ja. Bedankt, ten eind. De rechts. Uh, vrij. De rechts, staat stil. Ja, kom maar. Let Beetje op vast, links hier. hoor. Ja. Rode licht, rechts vrij. Ja, kom maar. Heb je de route Of vrij je op gevoel? Nee, ik weet al dat het is... Uh... Oké, okay. ja, vrij. Hier rechts zeker hè? Ja. ja, klopt. Oké, okay, let op links. Ja, even ons gezien. Yes. Tegenover de golfbaan, waar is hij dan tegenaan geknald? Is het er tegenover? Ja, ik oh, let op joh. Zo. So, ik begreep tegenover de, de golfbaan. Oh. Maar ik begreep ook iets van een beroerte, dus uh, we gaan het zien. Ja, ik ben benieuwd, was die ambu al gestuurd of niet? Ambulance rijdt mee en de 3208 geloof ik ook. Zijn motor. Tom. Rechts. rijdt door, ja. Ehm, um, ja. dankjewel. Ja, jong. De vrouw zeker. Ja. Een zwarte cabrio. Tegenover um, de golfbaan ik zie nog niks. Ga hier eens rechts op. ik zet even sereen uit hè is... Het is de parkeerplaats gebeurd. Oh, ik heb uh, de melding nog eens ingelezen, maar het lijkt toch echt erop dat het niet op de golfbaan is, maar ergens anders. Uh, een beetje de straat weer op, en dan naar rechts ofzo. Oké. Okay. Ik zal eens dus 3208 vragen. 208, uh, hier de 3202 over. 302, u zegt het. Ja, we heeft u al visueel van het ongeval over? Correct, ik sta ernaast. Ah, oh, daar rechts, rechts, rechts. Ja, wij zien jullie, we komen eraan. je naar rechts en dan oversteken? Daar zo. Oh daar? Ja. Oh, ho oh, oh, ho hallo, hallo. Weer een vrouw. Oh nee mevrouw. Ja dat lossen we straks wel op. Jongen, jongen, jongen. Dat zie je toch wel hè? Hé hey, meneer, hoort u mij? Zet jij maar oranje aan trouwens. nou oh, wacht. Meneer? Oh, oh ja. Goedag. Hoi. Goedendag. Hey, uh, ik, uh, ik heb geen reactie van hem. Oké. Okay. Nou, oh, dan hebben we controle. Meneer, kunnen we me horen Meneer. Uh, Daar komt die uit. Hoi. Nou, oh, jongens, geven mond. Nou, uh, wacht yeah. al. Oké. Okay, Oké, okay, top. Oh, de is Ja, top. Hey meneer, de ambulance is er al. Ze komen je helpen. Wij gaan je ook helpen. Ja. Even heeft een auto-ongeval gehad. We gaan hem zo meteen uit voertuig halen. En dan gaat hij worden nagekeken door de ambulance. Ja. Goed. Uh, ik geef zo meteen even kort de Kun jij check misschien even doen? Ja, is goed man. Uh, laat trouwens ook gelijk een sleepje komen. Ja, komt goed. Hoi Ambu. Um, even denken hoor. Uh, we zijn hier te plaats gekomen met z'n tweeën. Of met z'n drieën moet ik zeggen. Uh, Voertuig zo aangetroffen, uh, niet uh, verplaatst, meneer ook niet verplaatst. We hebben laten zitten, de deur kan open en uh, we zien een scheve mond en hij praat een beetje verwacht. Dus we denken over een beroerte, maar dan moet jij bevestigen. Ja? Uh, ja, even kijken. Uh, ja, helemaal goed. Ik krijg de ambulance, uh, ga ik even inpakken, even met elkaar. Hm. Dan uh, gaan we even inladen Ja. en dan zal ik hem in de ambulance verder gaan controleren. Goed. Ik ga even onze meldkamer op het oog stellen. Hoor. Helemaal goed. Meldkamer 3202 over. 3202 hier in meldkamer, u zegt het ook. Ja, we zijn uh, met z'n allen ter plaatse. Ambulance is er ook uh, een voertuig aangetroffen. Uh, staat inderdaad tegen een muur geparkeerd. Uh, de persoon lijkt inderdaad ook een beroerte te hebben. Uh, we gaan het samen regelen met de ambulance. Verkeer rijdt goed door en graag alvast een takelwagen deze kant op over. Ja, ik dacht dat dat de takenwagen nodig was, die heb ik uh, al uh, ter plaatse gestuurd. Dus die is zo ter plaatse Ja, super, we zien hem te komen, dank je. Oké, okay, trainer, uh, trainer uit. Hallo meneer, ik ben van de ambulance, We gaan jou zo eventjes hier op de brokard neerleggen en dan ga je even mee met de ambulance, oké? Okay? Ja, ja, ja. Had, okay. je iets, had je iets gezien op kanteken Nee, ik kreeg helemaal niks, code 1000. Oké, okay, top. eh uh, Collega's, ja wil ja? je, je misschien even meehelpen met het... Uh, het, uh, ja het uithalen van de patiënt zeker ja Ehm... Um, even kijken als jij dan uh, eventjes bij de uh, ja wacht motoragent kan jij kijken of je aan de binnenkant kan zetten van een voertuig Stakel al ja ik zal even kijken Stop. oh ja takeltjes er uh, even kijken nou dan gaan wij vanaf hier gaan we uithalen. halen uh, ik stel voor dat we om drie dan pakken we hem eruit en op zes leggen we hem niet op de brancard. Ja, heb je mijn collega yes. nodig achter mij? Ehm... Uh, ja, als hij er even, vol... ja. even bij kan staan, mocht hij zwaarder zijn dan we zouden denken, dan... Kom maar, ja, top. Goed. 1, 2, 3. Ja. 4, 5 en 6. Ja, oké. Okay. Goed, dan ga ik hem even de ambulance inhalen. Ja, is goed. Hey, Wim, ik ga even naar die uh, sleepwagen toe lopen hoor. Ja, ik wou zeggen. Dan. Uh, you are looking delicious. Hallo. Hey chef. Hey, uh, ja, er was net een ongeluk gebeurd. Het gaat om die, uh, die auto die daar tegen dat muurtje staat. Uh. Oké. Okay. Ja. De rolbaar, weet je dat? Ja, hebben we net gecontroleerd. Ik heb okay. mensen vrijgezet. Handrem eraf. En, uh, uh, hoor ik het, uh, ik... als we even die ambulance dan eerst voorlaten, dan kan die. Uh... Ja dan draaien we zo voor Ja. Uit. Koud verkeer hier tegen, hè? Ja ik zal even met hem dus... te proberen verkeer tegen te houden. Ah oh, wacht even. Ambi welke kant ga je op? Uh, ja ik ga in ieder geval even voelen, Ik ga naar Erasmus, dus dat zal.. Valt... Oh staren ja. Kijk uh, uh, um... staren, ja. Ja ik uh, ga hier zo. Uh, ik pak de linkerkant, dus ik ga. Ja, oké. Okay, als je goed. deze in ieder geval af kan zetten en heeft eventueel nog de andere rijbaan ook, dan uh, kan ik makkelijk weg. Ja, is goed. Goed, fijn er niet verder. Jullie ook. Hé hey Wim, ik heb uh, deze twee hier al uh, de Ja, dat is goed. dat lukte met Serena joh. Zo. Dat lukken. Een doof man. Nou, dan is al weg. Hoi hoi. Toppie. Ja, kom nog. Kom maar nog een beetje. Kom maar. Ja, ja. stop maar. Kijken of ik hem uh, nog kan rijden. Hey, ik heb uh, geen getuigen of iets gesproken, dus ik denk dat we binnenkort even een getuigenoproep moeten gaan uh, plaatsen. Misschien even via Twitter of uh, social media. No. Dat is toch best pittig, hè, die gasten uh, die auto net. Ja. ja. Ik kan er ook niks aan doen, maar. Nee, wij trouwens... Een... Nou ja, geen krasjes van die aanrijding net. Nee. Netjes, zo doen we dat. <laughs> Wilt u er niet rollen? Ja, ik moet even de zekeringen erop zetten. Ja. Nou, ik heb er ook geen verstand van, joh. Nee, ik ook niet, joh. Als wij erbij blijven, kunnen we er zijn. Bedankt je. Nou, uh, heel eventjes nog even. Ik denk, uh, want hij heeft wel een rijbaan, je maar. Ja, oké. Okay. Ik zal dan even. De... Jezus, mevrouw. En heel wel kruisjes zeker. Ja. Ja. jongen. jongen. Hey, ik hoor trouwens al de hele tijd een auto-alarm afgaan. Hoor je dat ook, of niet? Daar, hè? Ik vind het heel vreemd, ja. Zullen eens gaan kijken. We nee, meneer, even wachten. Zo. Hey, ja, heb maar... je nog iets van ons nodig? Nee, ja. Uh... Verder uh, ja, misschien iets van uh, de, de pistoolische gegeven zodat ik weet voor wie die auto staat, maar verder niet. Uh, we zullen anders rapport van de meldingen opsturen, we staat alles in. Ja is goed, en dan even zeggen dat er bij ons staat en dan voor reparatie. Ja is goed, gaat de, de meldkamer op. Als je zeker is, maar dat zien we zelf in, in het rapportje. yo is goed. Oké okay, jongens, uh, fijne dienst nog. Jullie ook. Uh... Meldkamer 2302. 3202, geef recht over. Ja, we gaan weer status 1 hier is alles vrijgeven even. Nu staat weer status 1 en ons is daar vrij. Dus ontvangen, bedankt voor uw inzet en uit. En is de alarm ook gestopt? Of niet? Nee, ik hoor niet meer. Nee, ik hoor niet. Ach ja. Nou, tijd voor koffie. Ja. Nou, Hij komt wel nog. Daar recht voor ons. Ja. ja auto ja, uh... Laten we even kijken, want... Uh... Ja. Zijn nou ook tegen een boom geknald? Geen idee. Nou, even gebruik maken van onze bevoegdheden. Even kijken hoor. Dan nou, nu stopt hij ook. Hij is Heel Is zeer asociaal geparkeerd. Heel vreemd. Zullen we bekeuring geven? Ja, ik, dat lijkt me wel duidelijk. Dat kan <laughs> zeker weten. hij zo geparkeerd heeft. Dit is niet eens een twijfelgeval meer. Nou, ik, vind, ik zet hem schuin nu. Nou, even even kentekencontrole doet. Dan uh, Ja. Misschien een gestolen achterlaten. Even kijken, uh, het is de 00 Yankee Tango Victor 641. Even checken. Uh, de sleutel steken er gewoon in, joh. Kijk eens. Nee, joh. Ja, echt. Kijk. Wauw. Hoppa, ja, ja Er dan... is iemand uh, met veel geld, denk ik. Uh, zit jij me verricht neer? Ja. <laughs> Oeh, snel ding. Ja, pittig. Ik ga gelijk even het kentekentje na checken. Zo. Nou mooi. Heb je ook thuis wat om te vertellen, hè? Zeker. Een mooi man. En, uh, behalve wat snelheidsbusjes. Uh, Dat dacht ik al. Nee. <laughs> zullen we met de sleutels doen, ja. Zullen we maar gewoon uh, op dezelfde plek. Uh, weer aan ja, ik zou zeggen, uh, ja. Eigenaar uh, bellen. Misschien als hij opneemt, kan hij komen halen. Anders. Uh, Laten we voicemail achter en dan uh, tot ja. de sleutel op dezelfde plek zetten. Wil jij of uh, doen ik Ik bel het? wel even snel. Ja. Zullen we ondertussen al rijden? Maar ah, dan nou, wachten kan natuurlijk niet. Nou, jij, dan rij ik wel. Jij kan wel gewoon bellen dan in die tussentijd. Ja, is goed. Ik heb de boete trouwens uitgeschreven hoor. Top. Niet als bonnetje, maar ik krijg krijgt hem wel binnen.